Er zijn zoveel dingen die ik in de geboden hulpverlening heb gemist. Er was geen klik met de hulpverleners. Ik voelde me niet serieus genomen, en het leek wel of dat de mensen Oost-Indisch doof waren. Hoe kan ik dan mensen of iemand vertrouwen? Onderzoeken die niet kloppen, of eigenlijk maar half gedaan worden, uh, geen samenwerking tussen de. De instanties en de hulpverleners geen informatie geven aan het gezin en ook via andere hulpverleners die in het verleden zijn ingeschakeld geweest. Er is een heleboel mis in ieder geval. Beste raadsleden en wethouders, ik hoop dat jullie in de komende vier jaar echt maatwerk leveren. Meer ervaringsdeskundigheid inzetten, alle informatie doorgeven, aangezien, maar dan ook echt alle informatie, en dat er buiten de hokjes wordt gedacht en gehandeld.